Lekker klem gezet. Er gaat een auto weg die heeft net iemand ontvoerd. Ja, we moeten rekenen houden dat er iemand achterin zit. En die heeft hier niks mee te maken. Even stoppen dames. Hallo iedereen, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Uh, mijn naam is GT5, voor een Vandaag op pad met de T5. En we gaan meteen even met volle snelheid achter deze twee gekken aan. Die echt langs het politiebureau kwamen gescheurd. Daar word je niet goed van. Nu is deze T5 mokertje langs. Oh sorry, dikke. Het is dat we de bocht niet zo makkelijk kunnen gaan maken met een T5. Voor alle een voor alle Anders hadden we die gepakt, maar dan pakken we nu gewoon deze. Oké, okay, die gaat er vandoor. Staan blijven! Kom hier! Zo. Goed, je bent aangehouden. Uh, ja. Race op de openbare weg, artikel 5, negeren stopteken. Ik ben niet te antwoord verplicht, en mijn recht op mijn advocaat. een advocaat. Wat ik ga doen. Ik ga ondertussen uh, um, even terugrijden naar het bureau. Ik, ben ik had dat trouwens ook al mee kunnen nemen. Dat mijn en dan gaan we even een collega ophalen, want de T5 uh, lijkt mij meer dat je die beter samen kunt rijden. En daarmee bedoel ik dan tot ik in ieder geval... Um, uh, dat ik dan in ieder geval ook uh, verdachten kan uh, Zo, Ik joh, die uitlaten hoor. Hey. Dat ik de mensen verdachten ook kan meenemen. Wat dan? Hoi jou moet praten het was een waarschuwing voor jou het was niet de bedoeling dat ik jou uh, staande zet hield het uh, komt waar ik kom achter, wordt uh, opgepikt door transport eenheid, denk ik ik heb zo'n vermoed dat het dat niet gaat gebeuren zo dus neem ik dat wel gewoon mee Ja, dit is Wim, natuurlijk. Uh, jullie hebben Wim nu al een paar keer gezien uh, nadat ik Kim heb geïntroduceerd, maar ah, dit is eigenlijk de eerste video tot ik pas kan uitleggen hoe het nou precies zit, omdat ik alles al had opgenomen nadat ik met Kim had gespeeld en tot uh, mijn grote verbazing uh, kwam ik erachter dat uh, in de reacties en op mijn Discord en overal echt mensen gewoon bijna aan het huilen waren. Nee, Wim is weg en allemaal foto's maken met uh, dit was wim zijn laatste dienst uh, succes wim, uh, wim heeft het goed gedaan maar wim gaat niet weg en ik ga zelfs wim vaker gebruiken dan kim uh, tenzij jullie nou zeggen van nou ja kim is zo'n succes en bla bla bla wij willen kim gewoon uh, elke dag uh, of elke dag uh, om de dienst zien als het ware dus dan weer kim, dan weer wim, dan weer kim, dan weer wim en zo maar door uh, dat hebben we echt nog niet gezien, maar goed, het kan natuurlijk uh, wel. Wij gaan even binnen een collega ophalen. Dit zijn trouwens de nieuwe uniformen, die hebben jullie denk ik ook nog niet uitgebreid gezien. Uh, ik moet alleen nog, ik heb ze niet gemaakt hoor, maar ik ga ze wel denk ik wat zwarter maken. Kijk maar eens naar een verschil, Dat is gewoon knalblauw en mooi zwart. Dus dat gaan we even doen, dat is denk ik zo gebeurd. Uh, maar in ieder geval, uh, ik ga mijn collega even ophalen. Oké, okay, mijn collega opgehaald, meteen een prio 1 melding. Waarom kan die mensen op hier? Prio 1 ehm. Uh, Nee, ik ga er niet achterin. Oh, ik heb hem niet aangenomen. Oké. Okay. Hier ga je zitten. Nou, gaan we daar even kijken. Die is namelijk om de hoek. kan kenteken voor, dat is al een straf of feit. Zeer langzaam rijden. Uh, mevrouw is, uh, ja. Er zit een vrouw in. Een snelle auto, misschien is ze wat bang. Om deze auto te besturen. Dat kan natuurlijk. En ze rijden rood, oké, dat is natuurlijk niet uh, de bedoeling, we gaan naar 20 km per Ik uur. Ga het volgende kenteken voor je aantrekken. 4, 6, echo, kilo, 7, stop, voor ze Oké, okay, zachte volging en een stopteken. Verder verder gaan aan stopteken. Lekker klem gezet. Uitstappen. Kom op, uitstappen. Ja staan blijven kom op bij hey. hey hey hier komen die rijbewijs kom mij lopen zei uh, 12.01 een verdachte aangehouden na klein uh, rijden voertuig Schade lijkt mee te vallen. Ja, schade valt mij. Oké. Okay. Uh, doe je aan naar De pen. De pet. Ja, ik ben aangehouden, ik een stopteken. Uh, ben niet onverplicht in mijn recht op een advocaat. Oh kut, dat is fouilleren. Wat is aanhouden dan? Dan moet je inhouden natuurlijk. Nou, ben je ook meteen een fouilleren. Oké, okay, uh, verboden wapens, dit komt gewoon er erbij. Oh, arrest pad, stop. dat. Oh, You're under arrest, hey, moet even erin komen met dat... Uh, uh, weet dat gebeuren? Uh, mm. Weet je dan nou ook alweer? Joh? Een bericht voor alle wagen, een bericht voor alle wagen. What the fuck? Staan blijven, kom op he! Er zijn geen eenheden meer nodig. Het zit weg gaan hè? Gaan we tussen even taken waar je laat komen? Ja. Disturbance? In... Vinewood Hill. Units, respond code 2. Ja, en daar uh, zijn we weer uh, verdachte is inmiddels uh, ja, <laughs> ik heb dat doodgeschoten uh, want uh, ja het crashte uh, of het, het was een beetje raar ze wilde steeds wegrennen ondertussen trouwens onderweg naar een uh, melding overlast een mogelijke overlast uh, ze wilde steeds wegrennen en uh, ja dat het was heel raar want ik kon er ook niet in de voertuig zetten zoals de eerste verdachte uh, dus ja, dat uh, maakt even niks uit. Hoi, uh, oh, ik kom wel van links, maar ik pak even voor. Uh, dus dat is eigenlijk even wennen. Dat, uh, is dat... Uh, uh, grab, grab the pad had ik geloven? Nee, weet je dat ook weer. Stop the pad. Even nadenken. Dat heb ik uh, van iemand gekregen, of ja, gekregen. stelde het voor. En dat is op zich wel handig, maar ik moet het gewoon even uitvogelen. We gaan eens kijken wat we aantreffen, want geluidsoverlast kan op zich het niet, niet echt het probleem zijn. Even luisteren. Wat is hier het probleem? Ik weet het niet. We zitten alleen vast. Hier komt de melding waarschijnlijk vandaan. Dat is gehoord. Um, maar het lijkt op een uh, netmelding te gaan. Ik ga het volgende kenteken voor in aantrekken. 2, 4, Unifor, QB, Unifor ah. 0, 6, 0. Um, ja. Het voertuig staat op de naam van Jess Freeman die heeft een ingevorderd rijbewijs maar de man is uit want ze reed niet nu moet ik even hier weg zien te komen en dat moet ik maar schuin doen dan Hoi. Um, ja de melding is uh, los uh, een uh, prank call nu zal het niet hier op het adres zijn uh, prank gebeld zeg maar dus we gaan dan niet de personen natrekken of zij uh, toevallig uh, gebeld hebben want dat zal wel heel raar zijn als je naar je eigen huis gaat bellen dat het daar overlast is dan pak je alleen maar jezelf mee um, ja, dus we gaan door. All units. We've got a in het vliefd, voor de mensen die al opviel, uh, goed opgevallen. Mij viel ook op. Uh, die heeft sowieso geen, geen kenteken voor. En ik heb ook het gevoel dat hij niks achter heeft. Maar het kan ook zijn dat ze wit zijn. Kijk eens, zie je nu een kenteken? Zie je nu een kenteken? Ah, daar. Ah, ik was hoger aan het kijken. Best logisch. Zo. Die heeft en geen kenteken en die doet absurd rijden. Dus die gaan we aan de kant zetten. De andere laten we er even bij. Ja, dus even verzoek naar een plekje natuurlijk, laten we hem even volgen. Kijk eens hier, dit lijkt me een mooi plekje. De collega moet natuurlijk ook nog kunnen uitstappen. Okay. Zeg de volging. Voer de gaten vandoor, zit je? Uitstappen, kom op. Iets te raden, vriend. Stoppen. Staan blijven. Probeerde we even stop op pet, maar dat werkte niet echt. Zo. Lekker gewerkt, Bik. Collega's hebben hem. Van de kamar, ook al zaten ze B-klasse, politie. Maar dat krijg je hier nou eenmaal. Hallo, nou ah, wacht. you go! Ja, verdachte aangehouden en wij kunnen weer met vervolg C. Uh, De vrachtwagen verliest wel een hele boel vanuit zijn uh, vanuit zijn bak, en dat is natuurlijk niet toegestaan. Uh, en ik denk dat we hem daarom ook aan de kant gaan zetten voor het verliezen van uh, lading. Ik weet alleen wat er allemaal op staat. Um... Een bericht voor alle wagens. Een bericht voor alle wagens. Een vrachtwagen of sirena bedoel we gaan een auto weg, die heeft net iemand ontvoerd gekidnapt, waarschijnlijk gewoon uh, vastgepakt op straat, in zijn voertuig getrokken en vertrokken we gaan hier al rechts op oh sorry dat is geloof ik zo'n... Uh... Ik geloof dat het zo'n nooit dat ding is. Uh, zo'n smart. Een panto. Zou in ieder geval een heel klein dingetje wegvliegen. Ah oh nee, dat is geen panto. Maar gaat oprecht wel vandoor. Onmiddellijk. gaat hier er vandoor. Maar het wordt niet. Oké, okay, nu wordt aangegeven als er nog te volgen. Iemand zijn bumper ligt hier. En dat is de zijne. Nice he. Heb ik je nog collega Stop in, stop in, stop in. Ben je dood? Nee, stop. Godverdomme. Ik ga rijden, vriend. Je zoekt het je maar uit. Je bewaakt die bumper maar. We moeten rekenen houden dat er iemand achterin zit. En die heeft hier niks mee te maken. Dus... Nou. Oké, okay, handig collega's. Oh shit. Ik ben geraakt. Uh, maar waar? Ja, nou, ik ben goed geraakt. Wapens bergen, alles veilig. Um, mijn vrouw kan niet zo verder rijden, maar gaat het toch gewoon doen merk Ja, ik krijg mijn vuurwapen weer niet te pakken. Nou, dat is een als, als je iets te snel gaat dan doet hij niks. Snap je? Anyways, uh, ja, verdachte aangehouden. aangehouden en neergeschoten. Dodelijk vuur is dus toegepast. Mooi hoor. Hoi, even foto's maken, k ting ching, cheng, k, -tien. k, -tien. k -tien. 2 naar een melding, uh, vandalisme, uh, rechtsvrij, nou, we, uh, we maken nu gebruik van onze vrijstelling, oh, maar ik ben mijn collega vergeten, fuck him, um, vandalisme kun je op uh, heter laten betrappen, uh, op dit moment wordt er dus iets, dat schat ik een beetje verkeerd in, iets kapot gemaakt, uh, dat kan zijn met uh, graffiti, of graffiti, nou, graffiti, ze zal het niet helemaal, maar heel veel mensen noemen gravity. graffiti. Uh, ik, ik, ik weet eigenlijk niet hoe ik het noem, ik zeg het woord niet zo vaak. Graffiti. Graffiti is natuurlijk zwaartekracht. Um, ja, het kan ook gewoon zijn dat ze erop in zijn aan het beuken op een voertuig. Uh, ik heb daadwerkelijk geen idee. Wat ik wel weet is dat we daar uh, op afgaan en ik even niet op de weg was aan het letten. En waarom stop je hier nou vriend? Die rijdt ook gewoon door, die dan ook later maar zitten, hij heeft de melding, daar moet hij heen, ik kan toch geen uh, schadeformulier invullen. Zo, het schilder ook heel weinig. Aan. Even stoppen dames! Hoi! Hey. Even kappen, wat is Promote er aan me, hand? Wat zijn we aan het doen met de uh, met de breekijzer? Lijkt niet echt iets op mij hebben gemunt. Ik uh, denk dat ik gewoon met ze kan praten. Nee, ik moet met haar praten. Oh, shit, de politie. Waarom staat hij dat voertuig? Nou, het, het staat op een niet-parkeerzone. Ja dat zie ik inderdaad. Uh, dat is niet de reden om dit voertuig kapot te maken. Uh, vandalisme is een misdrijf. Oh ja, is dat zo? Zegt zij. zo, so, uh, ja zeker is het zo. Waarom denk ik dat ik hier ben? Oh. Stoppen. Jij, hier blijf je staan. Sert voor het voet. Kom op, stoppen. het. is required in uh David. Rijdt alsjeblieft prio 1. De andere mevrouw uh, is. Uh, verstandiger. Zij gaat namelijk, uh, blijft gewoon op de plek staan, ze snapt het ook wel. Wow. Collega's, jullie moeten hier zijn zeg maar. Oké, okay, ik ga in ieder geval sowieso een bekeuring ook opschrijven voor het voertuig. Like, dus is inderdaad uh, asociaal en uh... nee ik wil je niet in deze auto zetten dit is niet de bedoeling inderdaad. Uh... Ik mag even op knieën gaan zitten. Collega, hoi. Hé hey, Is dat hem? Ja! Dat is mijn collega, hij is hier gekomen hier. Hoi! up! je heeft een easy mevrouw. Je bent verstandiger. Verzet bij arrestatie komt daar dus niet bij. Goed. Um, nou goed. Ik uh, ben in ieder geval aangehouden van vandalisme. Ik ben niet zo verplicht Ik ben recht op een uh, Dat je hand op je rug doet en omdraait. Ik ga u meenemen naar het politiebureau, samen met uw vriendin. Uh, daar zullen u worden voorgeleid aan een hulpbefficier van justitie. Uh, kan tot zes uur duren totdat die komt. Zes uurtjes duren totdat die komt. In tussentijd wordt in een ophoudsel geplaatst Je uh, hebt recht op een advocaat. Wie niet voor oorlog, krijg je de beetje op toegewezen. Zo, goedendag Mag u even op opstaan? Ook voor u. Ik ga u meenemen. Ik ben niet de antwoord verplicht, ik heb recht op een advocaat. Ik kan niet veroorloven krijgen dat niet toegewezen van het openbaar ministerie. Je word naar het politiebureau gebracht, dan gaat hij in een cel worden geplaatst. Um, Oké, okay, dat gaat geloof ik niet samen. We kunnen er maar eentje vervoeren, denk ik. Uh, en dan zal de hulpofficier van de institutie komen. En dat kan Be tot nice. zes uurtjes lang duren totdat hij komt. Ik weet niet meer wat ik nou wel en niet heb gezegd. Meekloos maak door, door, liever lopen. Kan ik jou daar nog een bijzetten? Nou, ik kan alleen aanvragen om eruit te... Oké, okay, dan ga ik voor u een transportregel, die gaat zo komen. Kan ik nog even hier blijven staan? Wat? schrijven nou even de gegevens van de voertuig op die gaan bekeuring krijgen voor niets uh, parkeren op het daarvoor aangegeven parkeer vak laat hem even staan ik ga hem nu laten wegslepen enzo. en zo maar die bekeuring wordt in ieder geval uh, binnen uh, dat wordt in ieder geval geregeld transportje voor deze mevrouw gaan wij doen ander transportje is inmiddels te plaats. En fictief ik ga als ik nu op 8 druk dan doe ik deze mevrouw namelijk ook weer uh, uh, mee laten nemen dus dat willen we even niet dus daarom neem ik alleen deze mevrouw mee. En de andere mevrouw gaat dan uh, met een fictief transportje mee die ze de juiste plaats is gekomen. Ik ga je in een cel plaatsen. Vervolgens uh, ga ik je boeien afdoen. En dan uh, is het klaar. Maar ja, meteen de eerste best pakken. Dus je dicht. gaat dicht. Oké. Okay. Mensen, ik heb voor het kijken. Hoop dat je een leuke video vond. Ik zie jullie graag over twee dagen bij een nieuwe video. En ik weet eigenlijk nog helemaal niet wat dat is. Ik geloof een uh, een dienstje met de ambulance tijdens een, note, uh, een roleplay video. Maar misschien was die twee dagen terug al geweest. Uh, tijdens een roleplay surveillance een dienstje mee met de ambulance. Dat kan de video zijn. Maar misschien denken jullie nu van. Oh, die hebben we twee dagen geleden al gezien. Het zou zomaar kunnen. Ik weet het even niet. Ik zou in ieder geval zeggen. Tot dan. Doei.